Welkom vanuit Mexico. Ik loop hier in het plaatsje Tulum. Tulum ligt in Mexico aan de kust onder Cancún. In Cancún zijn we begonnen na een maand Cuba. En ik loop hier alleen omdat Sophie vandaag de Paddy aan het halen is. Op zee, gisteren in Seanoots. Dat zijn natuurlijke bronnen wat echt prachtig is om in te zwemmen. En als uh, Sophie de Petty haalt, gaan wij daar morgen samen in duiken. Echt onder de grotten, dus dat moet echt amazing zijn. We zijn hier niet begonnen, we zijn twee weken geleden zijn we in Cancun begonnen. En Cancun is een heftige badplaats en heftig, vooral na een maand Cuba. Cuba was natuurlijk leeg socialistisch, uh, afgesloten van de wereld en dat merk je ook wel los van het toerisme daarentegen dat is wel heftig aanwezig maar voor de rest is de supermarkten zijn leeg de wegen zijn leeg en dan kom je in Cancun nou dat is echt 180 graden de andere kant op totaal iets anders Na een paar dagen Cancún zijn we naar Isle Mujeres geweest. Dat is een eiland tegenover Cancún. En dat was paradijselijk mooi. We zijn daarna naar Playa del Carmen geweest, nou dat mag je overslaan wat ons betreft. Dat is echt een vreselijke badplaats waar alleen maar dikke rijke irritante <laughs> Amerikanen van een cruiseschip komen en daar een beetje gaan shoppen. Daarna snel doorgegaan naar Tulum waar we nu dus zijn en dat is prachtig. Misschien het stadje zelf niet, het heeft wel een leuke sfeer. En wat meer het echte Mexico. Dit waren eigenlijk onze twee uh, weken Mexico. Morgen gaan we samen duiken, dus dat zie je in de, in de volgende video, uh, de beelden daarvan. Mocht je nou nog vragen hebben aan ons, want vragen zoals, houden jullie het nog met elkaar uit? Uh, Vinden jullie het nog leuk? Is het veilig? Stel die vragen dan gewoon, uh, weet ik veel, onder, onder dit filmpje op YouTube of op een van de social media kanalen, dat zou lachen zijn. En dan komen we daar in het volgende filmpje op terug. Volgende keer is Sophie er uiteraard gewoon bij. En dan hoor je ook of ze een paddy heeft gehaald. En hoe ze dat uh, heeft ervaren. Bedankt weer.